Hi, ben jij klaar om je eerste TikTok te maken? In deze video laat ik je stap voor stap zien hoe jij een filmpje kunt maken en plaatsen op TikTok. Ben je helemaal nieuw? Heb je geen idee hoe de app werkt? Check dan even mijn vorige video, want daarin laat ik je zien hoe de app werkt en alle verschillende onderdelen. Voor deze video gaan we echt een TikTok-filmpje maken. En ik ga er even vanuit dat je een filmpje wilt maken met muziek. Bijvoorbeeld door middel van een challenge of een hashtag. Maar je kunt uiteraard ook filmpjes maken zonder muziek. Bijvoorbeeld waarin je gewoon jezelf opneemt en iets vertelt. Maar voor deze video even een typische TikTok. Nou, Zoals ik net al zei, ga ik er even vanuit dat je een TikTok-video wilt maken... Vanuit bijvoorbeeld een bestaande challenge of van een andere bestaande video die je voorbij zag komen. Dan kun je het geluid, dus het muziekje, vinden onderin de video. Of bijvoorbeeld via een challenge door op de hashtag te klikken. En gebruik dan het knopje Shoot with this sound. Als je het muziekje hebt geselecteerd kun je hier het schaartje gebruiken om het beginpunt van de muziek aan te passen. Schuif gewoon een beetje naar links of naar rechts en dan hoor je vanzelf of je op het juiste startpunt zit. Kies vervolgens de snelheid waarin je de video wilt opnemen. Je kunt wat langzamer, slow-mo of juist wat sneller en dit beïnvloedt uiteraard ook de snelheid van de muziek. Ook kun je uiteraard selecteren welke camera je wilt gebruiken. Met dit knopje rechtsbovenin kun je switchen tussen de camera aan de voor- of achterkant van je telefoon. Goed, als je nu klaar bent, druk je op de rode recordknop om de opname te beginnen. Zeg je, dat vind ik niet zo handig, ik wil liever hands-free filmen, selecteer dan de timer rechtsboven in het scherm. Dan krijg je uiteraard een aftelscherm en daarna begint de opname. Goed, als je nu klaar bent met opnemen, kun je het startpunt van de muziek nog aanpassen met de schaartool. En onder deze gekleurde rondjes vind je verschillende filters die je kunt gebruiken. Als je op dit klokje drukt, kom je bij een menu met allerlei verschillende effecten. Druk simpelweg op het effect om een preview te krijgen. Houd het ingedrukt terwijl de video afspeelt en dan laat je het los als het effect moet stoppen. Je kunt op deze manier dus in één video verschillende effecten achter elkaar gebruiken. Ook kun je uiteraard tekst toevoegen aan je video. Je kunt de tekst uiteraard aanraken en bewegen, zo bepaal je waar in het schermpje waar in je video de tekst komt te staan. Je kunt het groter en kleiner maken en uiteraard ook het lettertype aanpassen. Bovendien kun je ook selecteren wanneer de tekst precies in beeld is. Dus hier is het beginpunt van de tekst en ook selecteer je het eindpunt, dus wanneer de tekst weer uit beeld is. Goed, is je video helemaal klaar dan druk je op next en vervolgens zie je hier het upload schermpje. Nou, hier kun je dus uiteraard een stukje tekst toevoegen. Uh, hashtags, heel erg belangrijk. En ook hier kun je mensen taggen. En dan is hier je eerste TikTok-video. Ik ben heel erg benieuwd hoe die nou geworden is. Heb je nou vragen over TikTok? Laat zeker een reactie achter. En voor meer video-marketing-tips, check zeker fv.nu.